De grootste uitdaging voor een organisatie is overleven en het wordt steeds lastiger want de chaos neemt toe en het tweede ding is groei. Gelukkig zijn er allerlei modellen om de ingewikkelde dingen eenvoudiger te maken. Ik noem daar onder meer het Business model Canvas als eerste, maar bij het uh, nadenken over die bedrijfsmodellen, over die business modellen uh, lopen zij op een bepaald moment vast. Process model Canvas, een krachtig instrument uh, om je organisatie lean in te richten. Eigenlijk zien sommige bedrijven dit als hun volgende stap, de next step, uh, om verder te professionaliseren. Het gebruiken van het Process Model Canvas, we proberen dingen eenvoudig te maken, dat gaat in drie logische stappen. De why, de what en de wow. Begin with the end in mind. Nou, hier is die end. Een blije klant. 80% van de gevallen waar iets misgaat, is op een overdrachtsmoment. Dus deze methode verlegt de aandacht van gedetailleerde activiteiten naar... De overdrachtsmomenten, de output voor de een is letterlijk input voor de volgende. We gaan aan de slag. We gaan het doen. Dus laten we het garageproces als voorbeeld nemen. Ik wil u straks uitnodigen om in groepjes te gaan samenwerken.